Kijk eens thors! Kijk eens, Jos! Ho, Jos! Goed zo, Jos! Dat smaakt goed, Joyce! Kijk eens, Jos. Hé, Joyce! Heetjes! Hey! Ho, hey, Jos. Hey. Oh, Even kijken of ik die hoi-zak kan pakken, Joyce. Anders kan ik niet weg. Oh, jij wil nog wat. Jij wil nog wat. Ik zie het. Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Ik moet even die hoi-zak pakken, maar, Joyce. Mag dat? Mag dat? Volgens mij vind je het niet goed. Nou, ik pak hem toch. Oh, Black. Hé, hey, Blackjack! Kom eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Die is leeg. En die is ook leeg, ja. Twee lege bakken. En Annabel gaat nu proberen mij een roosje te stelen. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack, kom maar, Kom maar, Joyce! Ho, Goed zo, Joyce! Hé, Joyce! Het regent niet meer, Joyce! Ho, Joyce! Kijk eens, Joyce! Nu heb ik nog maar twee of vier wortels. Hé, hey, Annabel, hou eens op! Hou eens op, Annabel! Ik vind je niet sympathiek als je zo doet. Ja, je bakje is al helemaal leeg natuurlijk. Die van is ook sneller en je lichter gaan tegenwoordig. Hé hey, Annabel. Kijk eens Annabel, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens Joyce. Goed zo Joyce, oh Annabel, kijk eens, kom eens. Oh Annabel. Hé hey, Joyce, oh Joyce. Ik ga even kijken of ik die bak kan pakken. Oh, Joyce, oh jij hebt een wortel. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Oeh, nu ga je oprennen. Volgens mij zijn ze leeg, Joyce. Ja, dat wist ik. En jij wist het ook eigenlijk. Als jij ze pakt, dan kan ik ze niet meenemen. Oh, Roosje is ook klaar. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Lichtere ligt er een woord op de grond. Het ziet er een beetje paars uit, of oranje uit. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Oh Joyce, kijk eens Joyce, Uit Roosje de bak. Goed zo Joyce, Oh Joyce.